Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 13 augustus. Wat als? Het Bijbelvers voor vandaag staat in Filippenzen 3 vers 13. Broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al heb bereikt... Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor mij ligt. Hoe langer iemand leeft, des te waarschijnlijker is het dat hij of zij zich afvraagt wat als. En het berouw of verdriet voelt dat dat soms veroorzaakt. Het goede nieuws is dat voor elke volgeling van Jezus geldt dat de wat als geen berouw over het verleden hoeft te zijn, maar een spannende uitdaging om de toekomst te zien die God voor hem of haar heeft. Ik ken een gemeente die door de voorganger werd uitgedaagd om vier eenvoudige dingen te doen, voor één maand lang, om zich het komende jaar daaraan te wijden. Hij vroeg hen om elke dag te bidden... Eén dag per week te vasten, hun tiende te geven en om iedere week één niet-gelovig iemand mee te nemen naar de kerk. Het resultaat was een ongeëvenaarde doorbraak in het leven van deze gemeente. Gods aanwezigheid werd sterker in de diensten. Er kwamen financiële doorbraken voor bedieningsprojecten en voorgestelde gebouwen. En het spannendste van alles, de gemeenteleden betraden een fenomenaal seizoen waarin zij velen verloren zielen Gods Koninkrijk binnenbrachten. Ik wil je uitdagen. Wat als je vandaag God nastreeft, net zoals deze gemeente? Wat als je je leven volledig aan Hem toewijdt? Wat als je doorzet, klaar om te zien wat God kan doen? Wat zou er dan kunnen gebeuren? Tot slot, wil je met mij meebidden? bidden? Heere God, ik wil mijn leven niet besteden mijzelf af te vragen wat als en nooit doorbraken zien in mijn leven. Vandaag doe ik een vernieuwde belofte om U na te streven.